Hebben we hebben het over SEO, dan hebben we het natuurlijk over de zoekwoorden. En eigenlijk ja, is het een vreemde gedachte, omdat je, als je je focust op de zoekwoorden, je en vaak focust op 1 tot 2, misschien wel 10 verschillende woorden waar je graag goed op gevonden wilt worden. In onze ogen kun je je beter richten op zoekthema. En in deze woensdag gemakdag aflevering ga je er ook achter komen waarom dat zo belangrijk is. Sterker nog, ik laat je voorbeelden zien. Maar gaan wij met een paar luttende kleine aanpassingen, die misschien vijf minuten hebben gekost, ruim maandelijks 5.500 bezoekers extra op onze website krijgen? Met één aanpassing en met één pagina. Kijken we naar wat, dus, eigenlijk het optimaliseren op thema voor effect heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de posities die we met dit artikel hebben opgebouwd. Het is een artikel over allerlei afbeeldingen en websites waarin je gratis afbeeldingen kunt gebruiken. En je ziet hier al dat we alleen al in Nederland op 125 zoekwoorden scoren. Je ziet hier ook plusjes. Dus we stijgen zelfs in de resultaten. Kijken we dan naar de pagina. Dan zien we hier bijvoorbeeld de pagina. Dan zie je ook dat ik afbeeldingen zoeken, gratis, rechten, vrij... Hoe werkt precies met rechtenvrije afbeeldingen? Afbeeldingen met auteursrecht. Wanneer mag je afbeeldingen gebruiken? Top 3 van afbeeldingen. Het bestandsformaat of afbeelding verkleinen. De Resolutie je afbeelding verkleinen. Dit is niet onbewust opgebouwd. Kijk je naar het optimaliseren. En zeker wanneer je dat gaat bekijken... Hoe je moet optimaliseren in deze tijd. En optimaliseer je niet alleen maar in, voor Google, maar eigenlijk veel meer voor je gebruikers. Dus zorg dat je voordat je eigenlijk een pagina creëert, dat je na gaat denken. Hoe maak ik de meest waardevolle pagina over mijn thema? Dus niet zoekwoord, want anders zou ik het hier alleen maar over een afbeelding hebben gehad. Maar over het thema. Dus wat kan ik allemaal vertellen als iemand zoekt naar afbeeldingen? Wat is dan nuttige, interessante informatie die ik op die pagina kan Benoemen om dus mijn gebruikers steeds verder te helpen. Je helpt je gebruikers steeds verder. Dat ziet Google, dus jouw posities zullen stijgen. Plus, je zult het automatisch op tientallen tot honderden, dat soms wel duizenden, zoekwoorden op, met één pagina score. Nou, hoe kun je dat gemakkelijk doen? Ik zal je straks ook nog het praktijkvoorbeeld laten zien. Waarin wij dus met een kleine wijziging ruim 5.500, bijna 6.000 bezoekers per maand extra hebben gekregen. Met een kleine aanpassing. Die is eigenlijk gebaseerd is op deze techniek. Nou, hoe werkt het? Je kunt allereerst beginnen met bijvoorbeeld Answer the Public. Typ jouw hoofdzoekwoord in. Dus wat is het onderwerp van het thema om het zo te zeggen. Nou, kun je hier zien bijvoorbeeld afbeelden. Als je dan verder naar beneden scrolt, dan krijg je hier dus allemaal soorten vragen. Die iemand kan stellen of die iemand stelt. Die te maken hebben met jouw hoofdthema, dus met jouw hoofdzoekwoord. Hier zie ik bijvoorbeeld hoe kun je afbeeldingen spiegelen of hoe kunnen we afbeeldingen verkleinen of hoe we afbeeldingen transparant maken. Als ik verder naar beneden ga, krijg ik nog veel meer input. Afbeelding met LinkedIn, afbeelding zonder achtergrond. En hoe verder ik naar beneden scroll, hoe meer input ik krijg. Dus via AnswerThePublic, google het even, dan kom je bij answerthepublic.com, typ mijn hoofdzoekwoord in. En al deze vragen of ja, rele relevante thema's. Die verwerk schrijf ik op en die verwerk ik in mijn zoekwoorden thema onderzoek. Om uiteindelijk een heel groot schema te krijgen die ik dus ga verwerken in mijn artikel. Een andere tool die je kunt gebruiken is die van Ubersuggest. Hoek het even, kom je bij de linkjes terecht. Ik heb hier afbeeldingen ingetypt. Klik hier op keyword ideeën en dan zie ik hier talloze zoekwoorden suggesties staan. Ik zie hier bijvoorbeeld, hoe kan ik afbeeldingen verkleinen? Kleine moeite om dat artikel aan te vullen met afbeeldingen verkleinen. Dus hoe kan je dat doen? Of afbeeldingen verkleinen, drie gratis stoels. En ik maak mijn artikel interessanter voor uh, mijn bezoekers. Dat is beter werkt uiteindelijk ook voor je posities en wellicht voor je conversies. Maar je gaat je zoekwoordenpagina, je thema, ga je ook steeds groter maken. Waardoor je dus op steeds meer zoekwoorden tegelijkertijd gaat scoren. Een andere tool die je kunt gebruiken is die van de Google Suggest. De Keyword Tool. Dus Google even op Google Suggest Tool. zie ik hier afbeeldingen. Dan zie ik hier ook talloze suggesties staan. Die ik heel gemakkelijk in mijn artikel kan verwerken. Nou, waarom werkt dit zo goed? Kijken we naar deze pagina, die al jaren jaar geleden geschreven is. Die heb ik laatst aangepast, naar, nog geen twee maanden geleden. Wat, waar kwam ik achter? Men is ook nieuwsgierig naar de geschiedenis van het Google-logo. Dus we scoren al goed op hoe is Google ontstaan. Is Google opgericht? levert al een paar duizend bezoekers op per maand. Alleen het geschiedenis van Google, en dat kun je hier ook zien. Daar wordt ruim 25.000 keer op gezocht. Het enige wat wij hebben gedaan, is hier het kopje toegevoegd. Een klein stukje tekst. In het artikel verwerkt. En je ziet hier wat het voor gevolgen heeft. Je ziet hier ergens in maart. En je ziet gewoon dat we inmiddels op 3 staan. Op een zoekwoord waaraan 25.000 keer gezocht wordt. Deze techniek werkt gewoon. Ik adviseer je ook om dus niet meer op één zoekwoord te gaan richten. En dus per pagina één zoekwoord te kiezen. Maar op thema. Dus denk na van hoe maak jij het meest waardevolle bron. Dus de meest waardevolle bron op het internet op het gebied van jouw thema. Nou, hoe je dat makkelijk kunt doen, is dus eigenlijk alle zoekwoorden eerst in kaart te brengen. Kijk even op de blog van IMGemak of in een andere aflevering, waar ik alles vertel over het zoekwoordenonderzoek. Stel dat ik dus meerdere kopjes hier zou willen verwerken. Dan kijk ik bijvoorbeeld in e of in een andere tool. Stel ik zou deze uitzetten. Zie ik hier al dat ik op veel meer... Zoekwoordenscore. Ik zie hier bijvoorbeeld de geschiedenis Google. Heb ik hier al iets over de geschiedenis gezegd? Of ga ik dit artikel dan nog verder aanvullen? Als ik over het ontstaan en dergelijke en dus mijn zoekwoordenthema heb gemaakt. Dan ga ik hier kijken. Kan ik iets in de titel kwijt? Dus ook hier in je SEO titel als je daarop gaat staan. Dan zie je in dit wanneer is Google opgericht en hoe is Google ontstaan? Nou, opgericht Google was een zoekwoord en hoe is Google ontstaan? Dus die hebben we slim geprobeerd te combineren. Dus eerst je SEO titel. Vervolgens kijk je naar de kop. Dus de H1 kop. Verwerk je daar een slim zoekwoord in en het liefst in een slimme zin. Die gericht is op het hele thema. Kijk je naar de afbeeldingen. Dan zie je ook dat wij afbeeldingen zoeken. Gratis en rechtenvrij. 40 handige websites vol mooie afbeeldingen. Daarin hebben we proberen te spelen om zoveel mogelijk zoekwoorden in kwijt te kunnen, zonder dat het robotachtig overkomt. Vervolgens ga je naar kijken, hier heb ik nog een kopje, hoe werkt het dan met rechtenvrij afbeeldingen? Dus eigenlijk maak je elke keer weer een nieuw kopje, vul je artikel aan, kijk je wat effect het heeft over een bepaalde periode, en dit proces blijf je continu herhalen. Ik durf te garanderen dat als je dit proces continu herhaalt, dat je continu zal stijgen in de posities in Google en dat je bezoekersaantallen daarmee enorm zullen gaan toenemen. En dat ook de mensen die uiteindelijk op die pagina komen, steeds meer uh, ja, je pagina zullen waarderen. En waarschijnlijk ook het bijvoorbeeld delen op social media of doorklikken op je andere websites, omdat het een enorm waardevolle bron is. Dus denk na in jouw branche. Wat is echt een mooi thema waar je alles over kunt vertellen om je bezoekers en je klanten te helpen. Denk na wat het doel is van deze pagina. Dus waar wil je uiteindelijk je mensen naartoe krijgen. En zorg dat je elke maand nadenkt van hey, hoe kan ik dat artikel nog verder optimaliseren. Hoe kan ik hem aanvullen. Hoe maak ik hem nog gebruiksvriendelijker? En ik durf je te beloven dat jij ook dezelfde resultaten gaat halen als die wij hebben gehaald. Nou, mocht je nog tips, suggesties, vragen hebben. Laat wat van je horen. En dan zie ik je bij de volgende woensdag. Gemaakt dag.